Dag beste leerling, ons eerste instructiefilmpje je gaat een vrij kort instructiefilmpje zijn, want ik moet het hebben over de eenvoudige tekenopmaken. opmaken. Eenvoudig, dus dat gaat bij iedereen lukken. Ik heb een nieuw documentje nodig, dus ik ga in mijn drive op de juiste plaats dat document aanmaken. Doe je dat niet, hè? sta je gewoon bijvoorbeeld in jouw drive en je drukt op de plus, dan gaat hij dat in de hoofdmap van je drive zetten. Als je eerst de juiste map kiest, dus bijvoorbeeld Informatica, Tekstverwerking online, en je drukt dan op de plus, dan gaat hij dat daar ook zetten. Dus ik ga dat hier even doen, nieuw, Google document, maken en delen. Op het moment dat je dan een naam geeft, gaat die dat eigenlijk daar plaatsen. Dus ik ga het nu even noemen, instructie document, eenvoudige teken opmaken, zo. Ik ga dat nu bewaren, dus daar heb ik mijn titeltje gezet. Je gaat dat nu bewaren en je gaat dat ook zien in je drive. Hup, daar komt het document. Dus op die plaats waar je stond, als je dan plus drukt, dan komt het op de juiste plaats. Had je dat vergeten, had je dat niet gedaan, is niet erg. Hier van boven staat zo'n knopje verplaatsen. En dan kan je het nog gaan zetten in je Google Drive, in het mapje dat je gaat willen. Hetzelfde via bestand en dan verplaatsen. Dat doet net hetzelfde. Goed. Soms zie ik mensen die zeggen van, ik zie die balk van boven niet meer. Dus deze menubalk en de knoppenbalk, dat is waarschijnlijk omdat je dit knopje gedrukt hebt, de menu's verbergen. Als je dat inklikt, zet je menu's van boven kwijt. Dus gewoon even hier op, opnieuw drukken en dan klikt dat wel weer uit. Vind je het scherm klein, ook gemakkelijk. Hier boven heb je een zoomknopje, je zet dat op zoveel procent als je nodig hebt, en je kunt wat in- en uitzoeken. Ik heb een klein beetje tekst nodig, want ik ga jullie eens even kijken, moeten laten zien wat tekst selecteren doet, de basis of tekenopmaak toepassen en opmaak wissen en kopiëren. Dus ik heb een klein beetje tekst nodig ik ga dat bijvoorbeeld op het belang van Limburg even halen. Zo. Ik ga gewoon het eerste artikel pakken. Maakt niet uit. Ga het gaat over de golfbesmettingen. En zo. Ik ga die tekst selecteren. Kopiëren. En ik ga die natuurlijk daar plakken. Jullie weten dat ik niet gewoon plakken deed. Hè? Dus niet bewerken plakken. Maar ik doe altijd doe plakken zonder opmaak. en Dan heb je de vreemde tekens eigenlijk van op het internet niet meer. Dus ik doe plakken zonder opmaak. En ik heb mijn tekstje daar staan. Goed. De eenvoudige tekenopmaak is niet zo moeilijk. Je gaat woordjes moeten kunnen selecteren. Dat is heel gemakkelijk eigenlijk. Hè? Gewoon dubbelklikken op een woord. En dan heb je heel snel een woord geselecteerd. Hè? Dus gewoon dubbelklik daarop. En als je van boven de eenvoudige tekenopmaak, Als je die knopjes misschien kent. Ctrl-B is bold. Uh, Ctrl-I of italic. Italic is cursief. En U is underline. Dat zijn gewoon de Engelse afkortingen die zitten erop bij staan. En ctrl Ctrl en Ctrl. Dus als je zo'n woord selecteert en je moet het heel snel in het vet hebben, Ctrl B drukken gewoon op je toetsenbord en dan heb je dat heel snel gedaan. Hè. Als je dus Ctrl I en Ctrl U ook zou drukken, dan heb je hem ook nog eens onderlijnd en cursief gezet. Dat is eenvoudige teken opmaken. Hè. Dus dubbelklikken gaat een woord selecteren, drie keer klikken, oei, drie keer klikken, zo, selecteert een hele alinea. Het is een beetje anders dan in uh, Writer, want daar kon je twee keer klikken voor een woord, drie keer klikken voor een zin en vier keer klikken voor een alinea. Dus hier is die, die drie keer klikken een beetje anders. Drie keer klikken selecteert een volledige alinea in dit geval. Goed. Dat voor het stukje rond tekst selecteren. Selecteren is hier net hetzelfde als in Word. Dus als je zo'n stuk selecteert, je pakt het dan met de linkermuisknop vast en je trekt het naar een nieuwe plaats. En je laat het daar los, dan gaat die daar verplaatst zijn. Dus dat is misschien nog gemakkelijker om te onthouden. Je hoeft dat niet te knippen plakken. Je kan het gewoon aanduiden. Selecteren. Je zet het op de volgende plaats en dan gaat die daar staan. Ik je even ongedaan maken, dat mijn tekst een beetje terug was zoals hij er was. Ongedaan maken staat linksboven hier. Hè. Dus ongedaan maken staat daar. Dus we hebben tekst geselecteerd. De basisopmaak een keer gaan doen. Dat gaat de meeste lukken. En dus als je zo provincie, als je dat rood wil maken, dan druk je op de A natuurlijk. Je drukt rood aan. Uh, wil je dat gemeente blauw is en vet? Uiteraard, jullie weten hoe dat dat moet. Hè. Ik Kan dat nog een markering geven. Dit is een knopje voor te markeren. dus een lichtgele markering op de achtergrond. En dan heb je dat ook klaar. Dat zal bij de meeste wel lukken. Hè. De enige wat dat bij sommigen niet lukt, is bijvoorbeeld zo H2O schrijven. Dus H2O. En je wil die twee dan van onder krijgen. En dat heet subscript. Je kan ook vierkante meter, dus M2... We willen schrijven, die twee wil je dan van boven, dat heet superscript. Ja, super van boven, sub van onder. Eh, als je die twee aanduidt en je gaat hier kijken bij opmaak van boven, bij tekst, dan kan je hier zeggen, dit is subscript. Je ziet ook een tekentje dat het van onder staat. Hè. En hier van boven, m2, die wil ik naar boven krijgen, dus super. Dus je doet opmaak, tekst... En daar heb je superscript staan en dan gaat die zo van boven staan. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, ik zal het nog een beetje inzoomen. Dus dan zie je die twee hier staan, hè. vierkante meter, eh, of H2O bijvoorbeeld daar staan. Hè. Als je een woord wil doorstrepen, dat bestaat ook. Dus je selecteert de tekst die je nodig hebt. Zoals een stukje selecteren, je gaat daar opmaak, tekst, en dan kan je kiezen voor doorhalen. Dan is je tekst doorgehaald. Heel simpel eigenlijk. Goed. Wat zit nog in de basis? Dat je iets links kan uitlijnen, in het midden kan zetten, of centreren, en rechts kan uitlijnen, en ook uitvullen. Dat zijn ook basisstapjes. Dus als ik dit links wil laten staan, dat is eenvoudig, want standaard staat alles links. Wil ik het centreren of in het midden zetten, is het dit knopje, uiteraard. En wil ik het helemaal tegen de rechterkant uitlijnen, dan druk ik op dit knopje. Uitvullen is dit knopje. Je ziet het er ook bij staan. Wat doet uitvullen? Ik zal het bijvoorbeeld met twee alinea's laten zien. Dat geeft je zo het beeld alsof het een soort krantartikel is, of sommige boeken zijn ook zo uitgevuld, links en rechterkantlijn gelijk. Dus ik ga deze twee linieën eens even aanduiden, en ik druk op uitvullen van boven, Hop. en dan ga je zien, die twee zijn, komen mooi rechts en links tegen de kantlijn. En even kijken wat zit daar nog in. Ah, Opmaken, wissen en kopiëren is wel een belangrijke. Hè? Dus wat kan ik je bijvoorbeeld vragen? Ik ga een beetje terug uitzoomen die gemeente opmaak, die vind ik leuk, die wil ik op een aantal plaatsen hebben, dus ofwel ga je dat dan iedere keer terug instellen, hè? dus dan kies je de blauwe kleur, en je ziet, ik ben nu al aan het twijfelen, was dat dit blauw, of was dat dat blauw, en je moet die markering weer gaan zoeken, welk geel was dat? Nee, er is een eenvoudige manier, je duidt aan wat dat je wil overzetten op andere plaatsen, die opmaak, je pakt het verfkwastje van boven, en je gaat in je tekst, Bijvoorbeeld hier, incidentiegraad, daar ga ik erop klikken. Dus als ik daarop klik, dan gaat hij dat woord ook in diezelfde opmaak geven. Net hetzelfde als bij Word. Lukt het soms om hierop te dubbelklikken op dat knopje. Want iedere keer als je dat gebruikt hebt, dus ik zal het nog eens gebruiken, hier, dan is dat verfrolletje weg. Dus ik ga eens laten, laten, laten, proberen te tonen of het dubbelklikken ook gaat. Soms lukt dat niet altijd. Ik ga dat even doen. Ik heb gedubbelklikt. Ik ga eens klikken op delen. Ja, op mail, op print en hier een aantal woorden aanduiden, zo, zo kan je heel snel een aantal dingen in diezelfde opmaak geven. En dit terug uitzetten, doe je er op het knopje te drukken van boven, Hup, en dat is uitgezet. Heel eenvoudig. Laatste stap is opmaak wissen, dat zit hier normaal gezien ook wel bij. Ziet zie je, de opmaak wissen, dat stukje. Dus stel dat je zegt, ik wil die opmaak die ik hier toegepast heb, heel snel kwijt, je gaat naar opmaken uiteraard, en dan zie je van zo een thema, een streepje doorstaan, de opmaak wissen, je drukt erop en je bent alle opmaak kwijt. Dat is eigenlijk de eerste stap. Hier, eenvoudige teken opmaak. Daarmee zou je oefening, als ik me niet vergis, oefening B kunnen maken. Ja, B, eenvoudige tekst opmaken. Dus eigenlijk is dat nu, voor deze oefening, die hier, yep, zo te gaan toevoegen. Er zit al wel een stukje in rond afbeeldingen invoegen, maar dat zou op zich ook moeten lukken. Hè. Dus deze afbeelding moet je bijvoorbeeld gaan invoegen in die oefening. Maar de meesten kunnen dat wel. Hè. Door hier van boven te gaan downloaden, dan kan je die oefening zeker gaan toevoegen. Dat zal wel lukken. Goed, dat is aan jou. Succes!